Een hele morgen. We zijn met de boer om toer en met spullen om toer. Oh, dat zie je niet. Kijk, nu wel. Want we zijn onderweg naar de regiokampioenschappen in Nierjanstan. Voor dressuur. Ik heb een zin in, ik ben benieuwd. We hebben een proef 24 en 25, die heb je nog naast me. Klik vlog, blijf. Papa vroeg of Blondie nog een nummer kreeg. Ik zei, Blondie heeft al een nummer, maar ze is mijn nummer 1. Ben ik klaar voor? Zin in? Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik ook. Maar jij ook, ja. Jij ook? Oh, jij ook? Ja, we zijn toch ja, wel benieuwd. Kijk, hij is niet thuis en hij is gewoon hierheen gekomen met ons en gaat niet voor meteen kijken maar naar wij. Ja. Ik ben nog nooit zo vereerd geweest. <laughs> Succes! L1, daar hebben we vijf prijzen, maar vier afvaardigingen. Ja? Ik ga alleen de prijzen en de afvaardigingen opnoemen. Dat betekent dat degene die ik noem, die mag naar voren komen. Ja? En in dit geval, een vijfde prijs, maar geen afvaardiging voor eh, Charlay Gari. Met Nilan Stemke van Le Civerier. Een gemiddeld percentage. Hé, kijk, kijken. Welke kolom moet ik Ja, oké. 63, 64, 58. Moet je er nog een foto Nee. Alleen, nee, zeg nee. maar. Nee. Je mag wel op de foto, maar ik op de, ja? de afvaardiging of NK. Ja. Oké, okay. bij jou melden. Dat is het. De, op de stadion. Oké, okay. de vierde plaats, dat is de vierde prijs dan, maar dat is ze ook een afvaardiging naar de NK. Dat is deze even vroeg in de week met 63, De derde plaats, en ook afgevaardigd, Eline Mulder, met veren van het lauwgele Vendel, met 64, En de tweede plaats is Caitlin Rietveld, afgevaardigd, uiteraard met Gaia, Gaia Rea. Gaia, Gaia Rea, De percentage is 64,25. En dan hebben we de nummer 1. Uiteraard ook afgevaren. Bessa, op een hoop met Miss Blondie van de Pultwijkse. En jij hebt de 64,5 een hop, dat is 1, 2 en 3 op het podium We met 4 en 5 ernaast. En dan was goed er ook bij. Ja. Heel goed, heel goed. Ja, mag deze kant uitkijken en dan nog even extra blij zijn hè? Even zwaaien. Handen in de lucht, blij zijn. Ja. Top. Ja. Top. En veel succes in ja, de ja. nee, even. Maakt toch niet uit. Ze hebben het verdiend. Weet je hoe hard ze gewerkt hebben? Moet je eens kijken wat er op de rug hangt. Pas prima. Beetje groot. Beetje water. Hij is ook wel echt een paar maten te groot. Nee, dat snap ik. Oké, okay, mevrouw de kampioen, vertelt u het maar. Uh, we waren eerst op mijn bord aan het kijken en toen stond er, uh, ik ben achtste geworden. Toen had ik stress en toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel jammer. Maar ik was zo blij met hoe we de poep hadden gereden. Dat zei ik ook al tegen papa, Na nou, de poep maakt niet meer uit dat punten ik rijd. Ik ben blij hoe het is gegaan. Uh, toen stond er ineens de totaaluitslag en toen stond ik helemaal van aan. Uh, dus, Blondin en ik zijn regiokampioen voor de van Zuid-Holland in de L1. Ik ben er zo blij mee. Oh. Ja, Blondin en water, echt gewerkt, hè. Het deken is alleen wel een beetje groot, maar het gaat om het idee.